En vindt je die event. die vindt. Het is verlopen door een uh, stalige tent heen. Zoals ja, je ziet. We hebben het allemaal koptelefoons op, dus ondanks de muziek op de beurs kunnen we toch horen wat de gids ons vertelt. Handige waterflessen die je kan laten bedrukken met je eigen logo. bezig. En je kan hem lekker vullen met vers water op zijn cent. Daar zijn we dan de zelfstandige event professionals. Met ook Roelof erbij en heerlijke chocoladjes. Daar ga ik er zelf ook eentje van nemen en dan uh, ga ik uh, andere mensen enthousiasmeren om ook uh, bij de club te komen.